Ik kwam op het vliegveld en daar uh, zagen we dat de vlucht vertraging had op de schermen en um, eigenlijk zeg maar naarmate we langer aan het wachten waren, werd de vlucht steeds meer vertraagd. Nou eerst dachten we van oh het is een uurtje dus uh, nou, dan uh, drinken we nog even wat en uh, toen werd het twee uurtjes en toen werd het drie uurtjes en toen Dachten we nou, laten we nu maar iets gaan eten. En ondertussen eh, hadden we wel begrepen zeg maar, wat, de, wat de reden van de vertraging was. Dus we wisten gewoon dat het nog echt wel ging duren. Nee, ik, was, ik had me niet verdiept in de, de rechten van als er vertraging is eh, voor het vliegtuig. Ik had er al eerder van gehoord via een vriendin. En eh, ik had het ook al op internet gegoogeld ge ge eigenlijk gewoon. Eh, want ik had zelf geen zin om bij een vliegtuigmaatschappij echt een claim in te dienen. En ik vond dit wel uh, aannemelijk klinken dat, uh, dat, dat EU-claim het zou regelen voor ons. En dat uh, als het niet zo leuk dat ze het dan ook niet zo hoeven te betalen. Dat vond ik ook een, een voordeel. De service van EU-claim wel heel uh, prettig. Ik kreeg heel snel antwoord op mijn uh, mailtjes en als er iets niet klopte in de formulieren, kreeg ik ook meteen een uh, melding ervan. En ik vond het wel fijn dat je ook gewoon zelf kan inloggen en dan de status kan zien. Betrouwbaar, goede service en klantvriendelijk. Ik heb uiteindelijk met de vergoeding een deel van de motor die ik net heb gekocht afbetaald.